De eerste keer zit je met iemand die heeft voor het eerste keer een strafblad en die is daar helemaal van... ...hoe ik heb spijt en hoe kan ik dit verbeteren. En hier zitten jongens die nou ja, eerder een strafboek hebben dan een strafblad. Ja. Ik ben vandaag reclasseringswerker. En volgens mij kunnen jullie mij zien. Hoi Roy. Hi. Jij bent reclasseringswerker. Dat klopt. Hey, wat houdt reclassering eigenlijk in? Uh, reclacering houdt eigenlijk in dat uh, mensen die uh, een delict hebben gepleegd bij ons op gesprek komen en ons doel is om te voorkomen dat ze nog een keer de fouten in gaan. Uh, Zo meteen gaan we samen een gesprek voeren. En hoe ben je er nou opgekomen om reclasseringswerker te worden? Uh, ik heb hiervoor bij de recherche gewerkt. Uh, ik merkte tijdens die opleiding dat uh, ik toch uh, het verhaal achter de cliënten miste. En toen zag ik eigenlijk dat ik me dat veel meer aansprak. Nou, fijn dat u er bent. Uh, hoe gaat het met u om te beginnen? Gewoon, niet zo goed. Kijk, op de avond zelf, hè? want u bent van meerdere verdieningen, wordt u verdacht. Uh, kunt u dus teruggaan naar die avond zelf en uh, wat waren uw gedachten? Gewoon heel kwaad, heel boos. Ja. Met dat stuk glas toch in mijn hand, gebeurt het gewoon en, uh... Goed, uh, we hebben in ieder geval uh, voldoende informatie over u om een advies te kunnen formuleren. Uh, wij gaan hier in ieder geval mee aan de slag en dan uh, wil ik u danken voor uw komst. En? Ik vond het best wel een uh, pittig gesprek. Maar wat ik heel erg bij mezelf merkte, is dat ik een beetje medelijden met hem kreeg. En dat ik dacht, ja maar jij hebt dat allemaal gedaan en dat ik hem op een gegeven moment zielig vond. Grappig is dat hè? Ja. Ja, ja. ja. Heb je ook wel eens mensen die totaal geen brouw hebben? Ja, oh, absoluut. Die zie je ook. Ja, mensen die ook totaal geen spijt hebben van hun daden. Die uh, blij zijn en trots zijn op wat ze doen. Ja, die komen we ook tegen. En wat doet dat met jou? Ja, een soort van irritatie krijg je yeah. dan ook. En yeah. ja, het is vooral belangrijk dat je oplett dat je niet in je gesprek die irritatie te veel laat merken. Yeah. Nou, we hebben natuurlijk net het gesprek gehad. Wat is dan de volgende stap die je doet? Nu gaan we achter de computer in ieder geval alles van het gesprek invoeren. Ja. Het is belangrijk dat we referenten bellen en gaan controleren wat er van het verhaal eigenlijk ook klopt. En dan gaan we een advies in ieder geval formuleren. Nou, gezien de tijd Lonneke gaan we door naar onze volgende afspraak. Ze dus we moeten ons gaan haasten dat we daar te laat zijn. Oké, okay. en ik weet nog niet waar we naartoe gaan. Nee, dat is een geheim. <lacht> Nou. Heb je nog tips voor mij? Uh, ja, het is als reclasseringswerker belangrijk dat je goed kunt luisteren. Dat je uh, in een gesprek uh, een goede conflicthantering hebt. Dat je stressbestendig bent. En dat je ook een goede coachende rol aanneemt. Ja, nou dan ga ik die maar eens aannemen zo. dit nou echt de gevangenis? Dit is de gevangenis. Van Vucht. Ja, ja P.I. Vucht. Oké, okay, ik kan niet geloven dat ik de gevangenis van Vught inga. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft uh, heel veel woninginbraken gepleegd. Dus ik ga aan zo zo'n zware jongen het definitieve advies geven om hem weer terug te krijgen in de maatschappij. Ja, inderdaad. Ik hoop dat ik nog terugkom. En? Ja, dat vond ik best wel heftig. Ja? Ja, je gaat door een gebouw heen en ga je door allerlei verschillende... De poort en dan zit je uiteindelijk, echt zoals in de films, in zo'n kamertje, en dan komt er een boek binnen. Zeg. Wat vond je ja. nou anders aan het vorige gesprek als dit? De eerste keer zit je met iemand die heeft voor het eerst een strafblad en die is daar helemaal van... Hoe ik heb spijt en hoe kan ik dit verbeteren? En hier zitten jongens die nou ja, eerder een strafboek hebben dan een strafblad. Ja. Dit, is, dit was iemand die zich erbij neer had gelegd dat hij gewoon een dikke vette straf had. Ja. En weet je En Wat ik ook heel bizar vind, Dat eigenlijk heb ik net met echt een grote jongen gewoon zitten lachen en grapjes zitten maken, terwijl ik, hij weet ik niet wat allemaal gedaan heeft. Dat zijn gewoon mensen die hier zitten. Dat vind ik een hele mooie conclusie, het zijn inderdaad gewoon mensen en dat, ja. dat, dat maakt het werk ook mooi. adviezen die je eigenlijk aan hem gaf waren heel praktisch en, en duidelijk voor hem, en daar kan hij ook wat bij. En hij had ook het idee dat hij serieus uh, gehoord werd door jou, dus dat is een compliment. Nou, je bent echt een maatschappijverbeteraar verbeteraar eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel heel, heel cool werk. We nou, laten we hem achter ons. Helemaal goed. Yes.